Ik ben Najiba Abdelawi. Ik uh, ben vanochtend uit Tilburg hier naartoe gekomen. Ik heb heel lang in Rotterdam gewoond uh, en maar een half jaar geleden naar Tilburg verhuisd. En ik heb liefdesverdriet, want ik mis Rotterdam ontzettend. Ik, ik ben begonnen met slemmen, of ik begonnen met dichten tot ik een jaar of elf was. Uh, ik ben meegaan doen met wedstrijden toen ik een jaar of 17 was. Aan uh, kunstbenden, etc. Hiza Literatuurprijs. En ik ben begonnen met slemmen in 2008 en ik ben eigenlijk uit nieuwsgierigheid mee gaan doen. Gewoon kijken van hoe ver ik kom en dat ging uh, wonderbaarlijk goed. <laughs> ik won de slem in Rotterdam uh, en, en in Utrecht en Haarlem zat ik in de finale, maar heb ik afgezegd omdat ik al uh, in, de, in, in het NK stond. Um, en toen ben ik vanuit Rotterdam, heb ik meegedaan aan het NK. En uh, even voor jullie beeld, ik ben iemand die voor een optreden, uh, ik drink niet, ik eet niet, ik ben al helemaal zenuwachtig. Maar omdat ik totaal niet had verwacht dat ik op het NK zou staan, zat ik echt bij het buffet Nassi naar binnen te werken. Uh, gewoon ene drankje naar het andere. Want ik dacht, hé, hey, ik sta hier met negen anderen. Echt, Beter dan dit kan het niet worden. Ik ga de vliegtuig er vast in de eerste ronde uit. Dus ik was compleet relaxed. Echt helemaal ontspannen. En nou, de eerste ronde, ik bleef erin. Oké, okay, tweede ronde. En ik ging naar de finale. Ik ging naar de battle. Ja. Um. <laughs> Met geister haar heet hij volgens mij, dat is zo'n beer van een vent. En ik won hem op publieks uh, enthousiasme. En toen was ik opeens Nederlands kampioen Poetry Slam, de eerste vrouw die dat had gewonnen. Moraal van het verhaal wat ik net vertelde is, ga er lekker relaxed in. <laughs> Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Ten eerste gaan we even samen een soort checklist maken van wat, wat, is, wat maakt nou een goed, goede voordracht? Wat maakt nou een goed optreden? Wat zorgt ervoor dat je het publiek meekrijgt? Uh, en dat je zelf ook een hele fijne tijd hebt op het podium. Dat is ook minstens zo belangrijk. Dus hier. Ja, want je voelt het gewoon als publiek als iemand heel oncomfortabel ergens staat... En ritme, maar vervolgens ook breken ermee. Want je wil niet uiteindelijk, zeg maar, een soort van Sinterklaasgedichtachtige vibe hebben. Dat mensen denken: oh, nu komt dit. En nu komt dit. Dus je kan mooi een ritme opbouwen, maar vervolgens ook lekker verrassen. En dus ik zet er ook even verrassen bij. Want dan blijf je, uh, dan onthouden mensen je performance. We hebben ritme, maar we hebben ook volume. Daar kan je heel erg mee spelen. Uh, je, bijvoorbeeld als je een gedicht hebt waarin het woord fluister of zo voorkomt, dan, kan je, dan zou je ervoor kunnen kiezen om dat gedeelte te fluisteren. Um, maar je kan er ook voor kiezen om juist te ontregelen en dat juist heel hard te roepen. Dus daar kan je mee spelen. Authentiek. Dus dat je niet een toneelstukje aan het opvoeren bent. En daarom is die persoonlijke performance-stijl heel erg belangrijk. Het is echt belangrijk dat het eigen is. Uh, tenzij het onderdeel van je gedicht is dat je even een rol speelt. Dat kan natuurlijk ook. Dan wordt het wat theatraler. Maar eigenheid is heel belangrijk. En ook dat voel je als publiek, als het niet klopt. Oogcontact heel Er is zo'n theaterregel, die hoef je niet helemaal precies toe te passen, maar die is wel prettig als je in het publiek zit. Ze zeggen wel eens in het theater, als je op het podium staat, zorg ervoor dat je alle ringen, weet je, wel, als je zo'n theater hebt met ringen, dat je iedereen, of in ieder geval alle ringen, lang, uh, langs gaat. Dan, dan heb je contact gemaakt. Sommige mensen vinden het uh, aan de andere kant heel prettig om gewoon op één iemand. Uh, jij brengt vier vrienden mee, dat zijn nog vier stemmen, super slim. Um, die, uh, die kijken alleen maar naar mensen die, waar ze een connectie mee hebben. Dat kan ook. Um, hou dan wel in de gaten dat de rest van het publiek, ja, dat, die, dat je daar dan minder contact mee hebt. Dus dat is een keuze. Lichaamshouding, maar ook lichaamstaal. Dus praat je met je handen, um, met staande microfoon. Ik ben iemand die heel erg met mijn handen praat. Dus ik vond het altijd heel fijn om staande microfoon te hebben. Want dan kon ik gewoon um, mijn woorden onderstrepen met mijn handen. Um, sommige mensen vinden dat irritant. dus <laughs> Dat hele gezwaai de hele tijd. Maar ja, goed, dat is ook weer aan jou om te bepalen van wat vind je bij jezelf passen en wat niet. Je gedicht vertelt je hoe het voorgedragen wil worden. Dus het zit er allemaal al in. Um, dus de beste voordracht begint bij, nadat je je gedicht hebt geschreven, om het dan te leren kennen. En om te kijken van hoe kan ik dit, en de emotie waarmee ik het heb geschreven en de bedoeling die, die ik erbij had, hoe kan ik dit het beste naar een podium vertalen? Wetend wie ik ben, hoe ik in elkaar zit, wat mijn persoonlijkheid is, et cetera. Dus jij had het bijvoorbeeld, Anna, over stil. Um, um, ik ben zelf ook introvert. Of tenminste, ik neem, ik neem nu aan dat jij introvert bent, omdat je stil hebt gezegd. En dus mijn voordrachten waren altijd heel ingetogen. Uh, andere voordrachten waren heel theatraal, zeg maar, van andere mensen. En dat is, als het past, dan past het. Dus je hoeft niet helemaal uit te pakken, um, het, gaat, het allerbelangrijkste is dat, je, dat jouw voordracht past bij jouw poëzie. En het zit in het gedicht, jouw voordracht zit in het gedicht.